Welkom terug bij Kek of Cringe met Cherie Baudet. Laat me alstublieft u mee me zien, meneer. Ik ben bang dat dit misschien cringe is. Ik beslis daarover, laat het aan me zien. ha! ha, ha, ha, ha, ha. Maar is dit niet cringe? Integendeel, meneer, u bent niet cringe, u bent zeer kek. Kusel, het is jouw beurt. Laat me zien wat je hebt. Anleden dostum, işte benim memem. Super gedaan koezel. Jij weet precies hoe je... Nee, nee, nee, deze memes zijn cringe, cherry, ze zijn cringe. Ik laat je een echte meme zien. Iets wat onze vrienden nooit zouden kunnen bedenken. Rustig Silvana. Oké. Okay. Laat ons je meme zien. Wat denk je ervan? Zeker weten kek, toch?